Welkom bij Tomzorg. Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben last van incontinentie. In een wat lichtere of zwaardere vorm. Waarin de dames wat meer vertegenwoordigd zijn dan de heren. En tevens ook de leeftijd, de ouderen wat beter of meer vertegenwoordigd zijn dan de jongeren. Voor dames is belangrijk te weten dat incontinentieartikelen anders zijn dan Simpelweg in de kruisjes. Menstruatievocht is nou eenmaal anders als urine. En om urine te absorberen is een ander product nodig dan om menstruatievocht te absorberen. Hierin heeft Tomzorg dus ook een specifiek assortiment met hoogwaardige producten. Waar kwaliteit vergelijkbaar met de beste producten in Nederland, die u helpen. Weer veilig te doen wat u wilt doen en geen angst te hebben dat je toch op enig moment op een verder manier urine verliest. Thomzon geeft hiervoor een breed assortiment van producten die nodig zijn als je heel weinig verliest, tot producten als je duidelijk wat zwaarder incontinent bent. Belangrijk is dat je het juiste product kiest. Het hoeft niet meer absorptie te hebben dan nodig. Het is belangrijk dat u weet wat voor absorptie, met andere woorden, hoeveel urine u verliest over een bepaalde periode. Wat voor absorptie heeft u nodig? Absorptie wordt gecreëerd door een super absorberend materiaal in de incontinentieproduct en dat materiaal is duur. Dus als je meer absorptiecapaciteit aanschaft dan dat je feit nodig hebt, kost het eigenlijk alleen meer geld en je hebt er niets verder aan. Dus belangrijk is te weten hoeveel urine verlies ik, hoe zwaar is mijn incontinentie en wat voor product heb ik dus daarvoor nodig. Het is zo dat wij aan de telefoon een consulent hebben die zeer professioneel al uw vragen met betrekking tot incontinentie kan beantwoorden. Dus u altijd een product kan adviseren binnen het Tomzorg assortiment wat voor u het juist is en geschikt artikel is. Mocht u het juiste artikel bij Tomzorg hebben gevonden, wensen wij u daar natuurlijk veel plezier mee en hopen u in de toekomst terug te mogen zien bij Tomzorg. Hartelijk dank.